Welkom allemaal bij dit afsluitende evenement van de Corona Dialoogweek van Nemo Kennislink, Tilburg University, de Vrije Universiteit en het RIVM. Afgelopen dinsdag spraken tijdens ons eerste evenement verschillende generaties met elkaar over be belangrijke maatschappelijke thema's. En vanmiddag gaan we dat weer doen, alleen al samen met drie experts. Eerst komen zij aan het woord en daarna gaan we samen in gesprek. Onze drie experts van vandaag zijn gedragswetenschapper Rijn-Jan Renes... Bijzonder hoogleraar ouderenzorg Katrien Luijks en filosoof Paul van Tongeren. Ik ben Anne van Kessel en ik ben jullie moderator voor vandaag. Ik ben freelance wetenschapsjournalist met een achtergrond in de medische biologie. De afgelopen maanden mocht ik voor Nemo Kennislink aan het coronathema werken, samen met een aantal van mijn collega's. We schreven vele verhalen en we spraken diverse generaties over hoe zij het afgelopen jaar ervaren hebben. Nu het einde van de pandemie een beetje in zicht komt met behulp van vaccins... ben ik benieuwd welke lessen we uit deze pandemie trekken. En uh, daarover gaan we het vandaag hebben. We gaan eerst luisteren naar drie korte lezingen. En na afloop van iedere lezing is er alvast tijd voor één prangende vraag. Uh, mocht je vragen nou niet aan bod komen, niet getreurd... blijf vooral je vragen stellen, want in de discussie is er ruimte genoeg voor al jullie vragen. Die vragen stel je in het chatvenster dat als het goed is, onder de stream te zien is. Je moet wel even je naam invoeren en de voorwaarden accepteren, maar dan kun je je vraag stellen. Mocht je nou een vraag van iemand anders zien waarvan je denkt, hé, hey, dat is een goede vraag, geef hem dan een upvote. Dat kan door op het duimpje te klikken dat achter de vraag staat. En onze collega Mariska van Sprundel, ook redacteur bij Kennislink, zal er dan voor zorgen dat jullie vragen bij ons terechtkomen. Ook een speciaal welkom alvast aan, al aan singer-songwriter Colin Hoeve. Jullie zien hem niet, maar hij is hier op de achtergrond uh, aanwezig. En hij zal druk meeschrijven. Hij is namelijk snelschrijver. En hij zal dit evenement samenvatten in een lied... dat hij aan het einde ten gehore zal brengen. Ik modereer dit evenement niet alleen. Dat doe ik uh, samen met Leon Heuts. Hij is hoofdredacteur bij Nemo Kennislink. En hij zal nu de eerste spreker aankondigen. Dank je, Anne. Wat hebben we geleerd over gedrag tijdens de coronapandemie? Hoe kunnen we dat toepassen? Hoe houden we mensen betrokken en gemotiveerd tijdens komende pandemieën, maar ook tijdens de klimaatcrisis? In de komende tien minuten horen we de antwoorden van Rijntjan Rennes. Hij is gedragswetenschapper en lector psychologie van een duurzame, zuur, duurzame stad aan de Hogeschool van Amsterdam. En het afgelopen jaar was hij lid van de corona gedragsunit van het RIVM. En ook al horen we jullie niet, mag ik desondanks toch een hartelijk applaus voor Rijntjan Rennes... Dankjewel, Leon. Uh, ja, ik vind het fijn dat ik uh, in tien minuten... Dat we even een beetje mogen terugkijken naar het afgelopen jaar... en ook misschien naar voren kijken... wat kunnen we vanuit gedragswetenschappen eigenlijk leren uit het, af, uit het afgelopen jaar. Uh, ik heb een aantal slides uh, gemaakt en daar gaan we dan in tien minuten doorheen. Uh, ja, wat, wat, wat ik interessant vind is dat natuurlijk het afgelopen jaar een virus op ons af is gekomen... wat onze hele samenleving ontwricht heeft... En uh, dat we op alle mogelijke manieren ons gedrag hebben moeten gaan aan, aanpassen. En we zien dat er natuurlijk op de achtergrond een andere crisis op ons afkomt. Die eigenlijk ook waarschijnlijk van alles van ons gaat vragen. En je kunt je afvragen van nou hoe kunnen we uh, met de lessen die we de afgelopen uh, jaar hebben meegekregen. Wat, wat kunnen we daarmee doen ten aanzien van die crisis. Nou wat één ding is wat opvalt is dat je, als je zowel naar klimaat kijkt en je kijkt naar corona. Is dat we vaak wel vanuit of een Technologisch perspectief om vanuit een medisch perspectief naar zo'n vraagstuk te kijken. Dus het gaat over vaccins of het gaat over windturbines en vanuit dat soort innovaties proberen we zo'n vraagstuk aan te, aan te pakken. Maar wat we eigenlijk ook zien is dat uh, dit soort innovaties en dit soort crisis altijd ook voor maatschappelijke onrust zorgen of allemaal vragen bij mensen op gaan roepen. Hè. Wij moeten vaak ook van alles. Uh, en dat geldt zowel voor het klimaat, maar dat geldt ook voor het coronavirus. Dus wat eigenlijk heel belangrijk is, om te kijken hoe kun je nou dat vraagstuk, wat niet alleen een technisch vraagstuk of een medisch vraagstuk, hoe kun je dat ook verbinden met datgene wat speelt in de samenleving. Nou, dat, is, dat weten we uit de ervaring het, af, het afgelopen jaar, best wel een Opgave geweest. En nou, er is best wel veel van ons gevraagd. Hè? Vanuit uh, het OMT moesten we natuurlijk afstand houden, moesten onze handen wassen, moesten zo min mogelijk bezoek uh, ontvangen. Maar je ziet ook dat als het gaat om het klimaatcrisis wordt eigenlijk ook van alles van ons gevraagd. En dat gaat waarschijnlijk de komende jaren richting klimaatdoelen waarbij we 49% CO2 moeten reduceren, uitstoot reduceren. Ja, gaat ook van alles van ons gevraagd worden. En wat we zien en een van de dingen die opviel in het afgelopen jaar is dat je zag, is dat het fenomeen vol Consensus een beetje optrad. Dat is het idee dat we met z'n allen eigenlijk wel hetzelfde van iets vinden, namelijk vinden allemaal gezondheid ontzettend belangrijk en vinden allemaal ontzettend belangrijk dat het goed gaat met de aarde, maar dat betekent nog niet dat we ook het heel erg hetzelfde denken over wat daarvoor nodig is. Dus bijvoorbeeld draagvlak over: ja, het is heel belangrijk dat er goede blijds. Beleidsmaatregelen komen, betekent nog niet dat ik ook op individueel niveau datgene doe wat nodig is. Dat hebben we ook gemerkt. Hè? Uh, onze eigen minister-president, die dacht: van ja, uh, als iedereen maar goed snapt wat het vraagstuk is van. ...corona en ik vraag aan mensen om thuis te blijven en niet te gaan winkelen... ...dan gaan de meeste mensen dat wel doen. Nou, dat bleek uiteindelijk toch niet in alle gevallen zo te zijn. Dus uiteindelijk zie je dan ook dat er vanuit de frustratie of vanuit de realisatie... ...dat mensen toch niet altijd doen wat datgene wat nodig is... ...en dus winkels gesloten worden, parken dichtgaan... we een heleboel dingen gewoon simpelweg niet meer mogen. Nou, dat zie je op klimaatgebied hetzelfde. We vinden dingen heel erg, maar we gaan dat niet meteen vertalen in... ...oké, okay, dan ga ik daarvoor ook van alles doen. Nou... Om dat een beetje toe te lichten en ook de link te maken tussen corona en klimaat, wil ik even de achtergrond van dit soort type vraagstukken vanuit een gedragsperspectief laten zien. Wat je ziet is dat zowel het virus als ook het, de opwarming van de aarde eigenlijk alleen maar onder controle gekregen kan worden wanneer we echt collectief handelen. Dat kan niet vanuit alleen handelen. Ik kan in mijn eentje minder vlees gaan eten of ik kan in mijn eentje besluiten om geen auto meer te rijden. Daarmee hebben we niet genoeg minder CO2 uitstoot. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het virus. Ik kan in mijn eentje een vaccin accepteren of ik kan in mijn eentje besluiten afstand houden. Dat, dat, dat, dat, ja, dat leidt eigenlijk tot weinig. Dus dat maakt dit een heel erg lastig vraagstuk vanuit een individu. Hetzelfde zie je ook dat rondom dit vraagstuk iets speelt als van... ja, we moeten eigenlijk onze gewoontes los gaan laten. Moet datgene wat we geneigd zijn vanzelfsprekend te doen, moeten we los gaan, los gaan laten. We zagen dat vorig jaar al tijdens de aankondiging dat we geen handen meer mochten schudden. En meteen ging hij per ongeluk toch alsnog handen schudden. Nou, dat is precies wat we dus heel lastig vinden. En hetzelfde zien we ook met klimaatacties. Ja, je kan best wel tegen jezelf zeggen, ik ga korte douchen. Maar als je eenmaal onder die warme straal staat, ja, voordat je weet, sta je toch weer wat langer dan je eigenlijk dacht. Nou, dat zien we in dit soort... ...vraagstukken vaak terugkomen. En een derde aspect is dat we het ook heel moeilijk vinden... ...dat we eigenlijk van alles moeten laten... ...dingen die we heel fijn vinden, eigenlijk vaak voor een ander. In het geval van het klimaat, de voordelen van onze acties... ...zijn waarschijnlijk voor toekomstige generaties. Hetzelfde geldt voor coronavirus zijn er groepen geweest die moesten uiteindelijk dingen doen... vooral voor de kwetsbaren binnen in de samenleving. Dus je moet eigenlijk iets doen wat niet eens per se goed is voor jouzelf of voor jezelf nodig. Dus je ziet al drie elementen, een soort giftige mix van drie elementen... die ervoor zorgen dat we het best wel lastig vinden om uiteindelijk ook het goede te gaan doen. En er dus komt er voor het klimaat nog twee elementen bij die het nog extra moeilijk maken. Namelijk dat, ja ik kan nu wel dingen doen, maar de opbrengsten daarvan komen pas misschien ergens in 2050. Er zijn bijvoorbeeld vanuit Project Drawdown 100 oplossingen gepresenteerd... die ervoor kunnen zorgen dat we voldoende CO2 uitstoot reduceren... Maar... We gaan pas de effecten daarvan zien over 20, 30 jaar. Terwijl je ziet juist bij het virus, dat is echt anders. Daar zagen we, als we nu daadwerkelijk met z'n allen besloten afstand te nemen... we gaan precies doen van datgene wat nodig is. Zag je na een paar weken al dat de IC-capaciteit af ging nemen. En je voelt ook, hè, ook al... Uh, weet je dat niet meteen, maar je voelt om je heen dat de verandering alweer gaande is. Je hebt weer meer vrijheid. Dus daar zie je de consequenties van, je ge, van jouw gedrag komt meteen terug. Daarnaast heb je een ander vraagstuk, wat ook bij het klimaat wel speelt en bij het virus niet. Namelijk de mate van abstractheid. De veranderingen vanuit CO2-uitstoot zijn heel, heel erg geleidelijk, gaan heel traag. Die zie je niet zo goed. CO2 is sowieso niet iets wat je kan zien. Geldt misschien voor het virus ook. Het virus zie je ook niet. Maar de consequenties voel je wel. Als je ziek wordt, geen smaak, geen reuk, uh, je ziet ook inderdaad dat de IC-capaciteit oplopen, dat zijn directe consequenties... die niet abstract zijn, maar die heel erg tastbaar zijn. En dan zie je wel dat er pogingen zijn om dat klimaat wat meer tastbaar te maken. Dit is een klimaatklok die sinds kort in Amsterdam hangt. Die probeert aan te geven hoeveel CO2-budget we nog hebben. Maar toch zie je dat dat vaak hele lastige manieren zijn... om iets wat eigenlijk niet zo tastbaar is, toch tastbaar te maken. Nou, wat kan je dan wel doen? En uh, nou, daar wil ik even een relatie leggen met een brand. Driehoek, om vuur te krijgen heb je drie dingen nodig. Brandstof... ...zuurstof, warmte. Zonder één van die drie is er geen vuur. Nou, eigenlijk zie je bij gedrag precies hetzelfde. En je hebt gelegenheid nodig. Mensen moeten het kunnen doen. Dus de context moet er naar zijn. Je moet de capaciteit hebben. Je moet het zelf ook echt snappen. Je moet het ook kunnen. En er moet ook de motivatie zijn. Je moet het ook willen. Nou, als je dan kijkt naar capaciteit, dat betekent dat je moet snappen hoe zo'n coronavirus en wat de consequenties zijn, wat dat nou eigenlijk inhoudt. Hetzelfde geldt voor het klimaat, maar als ik zie hoeveel we het afgelopen jaar allemaal zijn gaan oppikken over flattende curve, over de R-waarde. Nou, diezelfde kennis hebben wij nog niet als het gaat om de opwarming van de aarde. We weten ook wat we moeten doen. Er zijn gewoon duidelijke maatregelen gekomen. Afstand houden, vijf maatregelen om te voorkomen dat we allemaal... Besmet raken. Nou, datzelfde is maar de vraag. Er is een confetti aan dingen die je zou kunnen doen voor het klimaat. Maar wat nou echt werkt, dat weten we vaak ook nog niet. Dus he, die capaciteit, de vraag is of die wel voldoende is. Gelegenheid. Je moet ook daadwerkelijk in de gelegenheid worden uh, ja, gezet om ook het goede te doen. Je wilt misschien wel testen, maar moet er moet ook voldoende testcapaciteit zijn. Er moet vaccins zijn. Er moet ook de situatie zijn dat je afstand kan houden in de setting waar je bent. Hetzelfde geldt voor alle klimaatvraagstukken ook. He, je moet ook wel in staat zijn om zonne Panelen aan te schaffen, die neer te leggen. Je moet ook in staat zijn om elektrisch te rijden. En er moeten voldoende laadpalen zijn. Dus het gaat ook om de gelegenheid die vanuit de context geschapen wordt. Tegelijkertijd moet je ook kijken. En dan kun je dan misschien ervoor zorgen dat hetgeen dat je niet wil... ook daadwerkelijk ook niet kan. Denk aan de avondklok, winkels die sluiten. Misschien als het gaat om klimaat en co 2 tax En misschien zelfs reclames verbieden. Wat op dit moment in Amsterdam het geval is. Dus dan, en tot slot van die drie gaat het ook over motivatie. Hè. De, wat we in het begin zagen van de crisis, het, echt het gevoel van alleen samen, we hebben klappen voor de helden van de zorg, kan je dat vasthouden. Als het moment dat je naar het klimaat kijkt en je gelooft niet eens in global warming, ja, dan ben je ook niet gemotiveerd om iets te doen. En daarvoor is het nood dat je je ook echt zorgen maakt en daarvoor is het nood dat er ook autoriteiten zijn die zich zorgen maken. Hè, wat we dus zagen in maart. En dat zie je nu langzaam opkomen in Nieuw-Zeeland, Nieuw waar ook Arden he, echt uiteindelijk de klimaatnoodtoestand heeft afgeroepen. We zagen het bij de verkiezingen waar Sigrid het in één keer had over de klimaatramp. En we zien het ook zelf Scientific American, die zegt vanaf nu hebben we het altijd over, als we over het klimaat, over, over climate emergency. En zelfs kan het zijn dat als je dat goed doorzet... dat we langzaam met ons echt ongemakkelijk gaan voelen over datgene wat we aan het doen zijn. Waar we nu, op het moment dat ik de trein in stap, me ongemakkelijk voel als het veel te druk is. Dus afstand is gewoon een afwegingskader onbewust bij mij geworden. En energiezuinig gedrag is voor veel mensen nog helemaal geen bewuste afwegingskader... Nou, dan gaat het wel schuren. Dat is ook goed om te weten. Want hoe hou je je verbinding? Nou, dat krijg je natuurlijk op het moment dat je gaat zeggen... jongens, dit mag niet. En het is belangrijk dat je bepaalde dingen doet. We gaan ze als regel stellen. Dan gaat het schuren. En dat is ook belangrijk, want dat gaf ik in het begin al aan. Dit zijn... Collectieve vraagstukken zijn collectief waar iedereen bij nodig is. Dat kan inderdaad alleen maar samen. Dat geldt niet alleen voor corona, dat geldt ook voor het klimaat. Dus het is dan ook nodig om goed te kijken dat je niet alleen hebt over draagvlak. Maar hoe creëer je bij burgers echt eigenaarschap voor zo'n vraagstuk. Dat mensen ook zien, ik ben net zo goed een onderdeel van dit vraagstuk. Nou, wat ik even in tien minuten, ook veel te snel, maar geprobeerd heb in een soort ja, vogelvlucht mee te geven, is dat het dus gaat om, niet alleen om technische en medische aspecten, het gaat juist om, om verbinding met die samenleving. Het zijn hele lastige vraagstukken vanwege van die giftige elementen die maken dat we het nog niet zo heel erg eenvoudig vinden om het te gaan doen. En er zijn eigenlijk drie elementen die ervoor zorgen dat we ook daadwerkelijk in actie komen. En dan is dit eigenlijk het laatste wat ik even wil zeggen, dit gaat echt over eigenaarschap. Het gaat niet om de ander, het gaat om onszelf. Dankjewel, je voor deze boeiende, interessante lezing. Uh, wij gaan eens kijken of er vragen uit het publiek zijn binnengekomen voor jou. Uh, er is één vraag binnen. Namelijk, het richtpunt klimaat is gericht op 2050. Moeten we niet nog verder denken, namelijk aan de toekomstige generaties? Ja, ik vind het een hele mooie vraag, omdat als we het... Wat we, nou, er zijn heel veel antwoorden op deze vraag maar Ik denk dat ten eerste zouden we het eigenlijk gewoon uh, moeten gaan kijken naar 2022. Dus we haalt het ook heel dichtbij. Als we naar 2050 of naar toekomstige generaties denken, dat voelt heel ver weg. Waarom zou ik dan nu in actie moeten komen? Dus ik zeg ja, aan de ene kant natuurlijk moeten we aan die toekomstige generaties denken. Maar je moet het daarna meteen doorvertalen naar wat dat dan betekent voor handelen nu. En wat we dan de komende jaren gaan doen. Waarom ik het wel heel fijn vind om het misschien over toekomstige generaties te hebben, is dat we... Als individu, dat heet legacy motivatie, we zijn heel erg getriggerd door wat laat ik na. Dat vinden we heel erg belangrijk. Hoe kijken mensen straks naar mij? En als we dat deel kunnen koppelen aan die toekomstige generaties gaan aan mij terug, naar mij toekijken. En wat heb ik dan gedaan? Dat zou wel een hele belangrijke trigger kunnen zijn om die toekomstige generaties iets centraler te stellen in dit vraagstuk heeft dat weer te maken met eigenaarschap waar je het over hebt. Dat je zelfs, ook al is het, gaat het over tientallen jaren, omdat jij het moet doen... het is jouw legacy dat het ja. daardoor toch... Nou, het is ja, wel mooi dat, dat je dat eigenaarschap noemt... maar het gaat inderdaad over wat kan ik bij de individu hier nu triggeren... dat ik me in ieder geval eigenaar wil worden van dit vraagstuk. Ja. Helder. Goed, we moeten helaas uh, alweer door. Het gaat ook hartstikke snel. Maar mocht u nog vragen hebben, daar is de camera, uh, voor Rijn-Jan... zet ze vooral in de chat, dat gaat gewoon door natuurlijk. En we komen straks bij de discussie op terug... Het afgelopen jaar richten we ons vooral op veiligheid, gezondheid en zo lang mogelijk leven. Er was wellicht minder aandacht voor autonomie en kwaliteit van leven van ouderen in verzorgingshuizen. Wat voor gevolgen heeft dat? Was er voldoende aandacht voor rouw en verlies... En uh, wat heeft deze pandemie ons geleerd over de rol van ouderen in onze samenleving? Het woord is aan onze tweede spreker, Katrien Luijks, bijzonder hoogleraar verbonden aan Tilburg University. Dankjewel. Um, ik ga het over ouderen hebben, maar de ouderen bestaat niet. En juist omdat die groep zo ontzettend divers is, is het belangrijk dat we met ouderen praten. Dat we erachter komen wat er uh, bij hun leeft, wat zij belangrijk vinden, wat zij nodig hebben, maar ook wat zij zelf kunnen. En over wie hebben we het dan eigenlijk? Um, als je aan een basisschoolleerling vraagt wie oud is... dan noemt hij misschien wel iemand van 50, 55. Maar ik ken ook mensen van 80 die zichzelf zeker niet oud noemen. Um, dus wat dat betreft is de leeftijd heel relatief... Ik ben onderzoeker ouderenzorg um, en wat dat betreft doe ik dus geen onderzoek naar de groep ouderen of naar alle mensen boven een bepaalde leeftijd. Ik doe onderzoek naar mensen uh, die zorg nodig hebben, die uh, niet meer voldoende voor zichzelf kunnen zorgen en die daarom een beroep op anderen moeten doen. Um, ik word heel even afgeleid. Um, ik doe dus uh, onderzoek uh, naar mensen die zorg nodig hebben... Um, en dat zijn zeker niet alle ouderen, hoewel veel ouderen natuurlijk wel iets gaan mankeren. Wil Dat ten eerste niet zeggen dat dat alle ouderen treft. En daarnaast uh, zijn er ook veel ouderen die wel iets mankeren... maar geen zorg van anderen nodig hebben. Nou kan ik het nog specifieker maken. Uh, ik werk namelijk in mijn onderzoek heel veel samen met verpleeghuizen. Dus als ik het over uh, ouderen heb, heb ik het eigenlijk over verpleeghuisbewoners. Nou, wie zijn dat dan? Eigenlijk pas als het thuis niet meer gaat als de professionele zorg, dus de wijkverpleegkundigen... de thuiszorg, samen met mantelzorgers, kinderen, naasten, buren, vrienden, de ouderen zelf. Als dat systeem niet meer werkt om mensen een prettig leven te laten leiden... een gezond en veilig leven... dan komen zij in aanmerking om in het verpleeghuis te komen. Dus het gaat echt om een hele specifieke groep die in het verpleeghuis woont. Om je een idee te geven, van de 80-plussers woont zo'n 10 eh, tot 15 procent in het verpleeghuis. En dat betekent dus dat ongeveer 90 procent van de 80-plussers niet in het verpleeghuis woont. En verder is het belangrijk om je te realiseren dat eh, het om de laatste levensfase gaat. De meeste mensen wonen ongeveer een jaar in het verpleeghuis en overlijden dan. Kun je je voorstellen hoe het is om in een verpleeghuis te wonen? Eigenlijk moet je dat niet doen. Want ik kan me daar wel iets bij voor willen stellen, maar dan neem ik mijn ervaring en mijn behoeften en mijn leefsituatie van nu mee. En het gaat er veel meer om hoe het gaat met de mensen die nu in dat verpleeghuis wonen. Dus ik roep mensen vooral op, ga met de verpleeghuisbewoners praten. Uh, en als praten niet meer gaat, wat natuurlijk heel vaak het geval is als mensen uh, of spraakproblemen hebben of cognitieve problemen. Uh, dan moeten we goed naar ze kijken, naast ze gaan zitten, kijken hoe ze zich voelen en daar heel uh, gevoelig voor zijn. In die context is het belangrijk om te weten dat uh, in verpleeghuizen uh, uh, een tijd geleden nog het medisch model uh, uh, dominant was. Uh, het ging vooral om veiligheid. Mensen uh, waren veilig in het verpleeghuis. Daar konden ze in ieder geval op rekenen. Maar er waren bijvoorbeeld ook meer persoonskamers. Dus mensen woonden gewoon met ze vieren op een kamer. Tegenwoordig is er veel meer een uh, mensgerichte. Uh, wordt er meer gestreefd naar mensgerichte zorg. En dat houdt in dat uh, uh, het er veel meer om gaat dat mensen het leven kunnen blijven leiden waar zij voor kiezen. Dat ze de keuzes kunnen maken die hen gelukkig maken. En dan gaat het om keuzes in het dagelijks leven. Gewoon over uh, wat wil je eten. Hè? Wil je kaas of jam op je boterham? Uh, wanneer wil je dat? Uh, hoe laat wil je opstaan? Hoe laat wil je naar bed? Dat soort basale keuzes, daar heb je het dan in het verpleeghuis over. Ook bijvoorbeeld wie ontmoet je, op welke manier, voor hoe lang, wat ga je samen doen. Die keuzes zijn essentieel voor mensen die in een verpleeghuis wonen. En iedereen is ervoor dat we voor mensgerichte ouderenzorg gaan. De overheid vindt het belangrijk, verpleeghuizen vinden het belangrijk, de managers en het bestuur daar. Ook de medewerkers die doen ontzettend hun best om het elke ouderen ontzettend naar de zin te maken. En ook ouderen zelf vinden het fijn als ze hun leven voort kunnen zetten zoals zij dat wensen. Tegelijkertijd is het ontzettend lastig in de context van een verpleeghuis waar eigenlijk ook nog wel een uh, systeemwereld regeert waarbij bepaalde tijdspaden uh, zijn voor de medewerkers in ieder geval. Die willen toch graag vaak om tien uur een kopje koffie en daar moet de rest dan omheen geplooid worden. Maar goed, mensgerichte zorg dat is wel hetgeen waar verpleeghuizen op dit moment naar streven. En toen kwam er maart vorig jaar de lockdown van verpleeghuizen. Er was, door de overheid is er vastgesteld dat er gewoon helemaal niemand meer binnen mocht. Dus er mochten geen vrienden komen, geen familie meer, gewoon geen live contact. Ook een partner die misschien buiten het verpleeghuis woonde... Uh, kon men niet meer ontmoeten, er kon niet geknuffeld worden. Alles viel stil. Ook activiteiten vielen stil, want vrijwilligers die vaak die activiteiten regelen... mochten niet meer komen. Uh, en vaak waren er zelfs de gezamenlijke ruimtes op slot, waardoor mensen dus echt tot hun eigen kamer, uh, ja, op hun eigen kamer moesten blijven. Wat overigens ondertussen meestal wel eenpersoonskamers zijn. En dat in gebieden waar, ook ge waar geen besmettingen waren. En dat ook, terwijl we weten dat sociale contacten eigenlijk een basisbehoefte zijn naast uh, veiligheid uh, en de behoefte aan eten en drinken. Mensgerichte zorg staat eigenlijk haaks op die lockdown van de overheid. De overheid bepaalde eigenlijk, of ja, besloot dat er geen keuze meer was, geen eigen regie. Uh, mensen mochten gewoon geen bezoek ontvangen. En dat maakte ook dat bewoners in het verpleeghuis samen met hun naasten... niet meer zelf konden afwegen of zij het risico van, uh, op een besmetting wilden nemen... en dan wel uh, konden genieten van het sociaal contact. Dat was gewoon niet mogelijk. De overheid greep in vanuit... Duidelijk een medisch perspectief. Er zijn tijdens die lockdown heel veel alternatieven gevonden. Door medewerkers, door familieleden. Er is heel veel gebeeldbeld. Verzorgende hielpen daar de ouderen bij. Via het balkon is er bezoek geregeld. In veel verpleeghuizen waren ruimtes gecreëerd... waar mensen elkaar toch veilig, dus gescheiden door een scherm, konden ontmoeten... Dus op die manier is er wel aan een behoefte voldaan, maar het echte live contact, zeker elkaar aanraken, was er gewoon sowieso niet bij. Je zag hierin wel dat familieleden en medewerkers in een verpleeghuis heel duidelijk door hadden dat voor verpleeghuisbewoners dat sociale contact van levensbelang was. En het was dan ook een enorme opluchting toen de verpleeghuizen weer open gingen voor al die betrokken partijen. Uh, bewoners genoten zichtbaar van het contact, uh, familieleden vonden het ontzettend fijn om weer dicht bij hun uh, uh, geliefde te kunnen zijn. En ook medewerkers merkten dat de bewoners gewoon veel uh, vrolijker waren, uitkeken naar het uh, contact um, ja, en, en genoten daar op die manier van, van mee. Tegelijkertijd was het soms ook pijnlijk, want als je je familie... Um, even een tijdje niet gezien hebt, dan is de achteruitgang kan ineens heel duidelijk zijn. En daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat een familielid juist door die uh, afstand ook achteruit is gegaan. Sommige mensen met dementie herkenden hun familieleden niet meer. Dat is een pijnlijke uh, zaak. In het najaar hebben we teruggekeken met bewoners en naasten van wat heeft die lockdown nou eigenlijk voor jullie betekend. En eenzaamheid was natuurlijk een heel belangrijk onderwerp uh, wat besproken werd. Mensen hebben het contact gemist, hebben de aanraking gemist, hebben de uitstapjes gemist. Want vaak juist met een familielid gingen ze even een ommetje maken en uh, daarna een kopje koffie drinken. Dat zijn vaak de hoogtepunten van de week uh, voor mensen. Tegelijkertijd was het divers. Mensen noemden toch hele andere dingen. Maar het, helpt als het hielp als ze zichzelf bezig konden houden. En als ze die alternatieven hadden, dat ze toch contact konden hebben. En op die manier was er veerkracht. Bewoners en naasten gaven aan dat de maatregelen, dat ze snapten dat die nodig waren. Maar dat het eigenlijk wel te lang geduurd heeft. En ze zich ook afvroegen of het zo extreem moest. En daarnaast voelden ze zich helemaal niet gehoord. Volgens hen is er niet naar hun geluisterd is er te weinig uh, aandacht geweest voor het sociale aspect. En een aantal van hen zeiden van er is ons gewoon kostbare tijd afgenomen. Dus ik hoop dat we van deze situatie hebben geleerd dat het noodzakelijk is... om met iedereen te praten op het moment dat er weer dit soort rig rigoureuze maatregelen genomen moeten worden. Zodat, die, zodat dat in tijd beperkt blijft en dus ook in impact uh, beperkt kan blijven. Dankjewel Katrien voor deze interessante lezing. Uh, ik zal het even kijken. We hebben één vraag alvast binnengekregen. U heeft het over kwaliteit versus risico. Maar telt daarbij niet, naast lengte van leven, ook de wijze van overlijden? Zeer zeker. Maar ik denk dat dat in deze tijd juist ook uh, vaak mis is gegaan. Zeker in de beginperiode. Uh, dat zelfs op het, uh, op het moment dat mensen uh, echt bijna kwamen te overlijden. Dat dan de familie er ook niet bij moest. Dus er zijn nee. mensen alleen overleden in het verpleeghuis. En dat is heel pijnlijk. Tijdens die eerste lockdown of is dat daarna ook nog gebeurd? Volgens mij daarna veel minder in ieder geval. Omdat er sindsdien altijd nog één iemand uh, bij mocht. Ja. Uh, maar in die eerste periode zeer zeker. Ja. Ja. We gaan uh, omwille van de tijd al door. Dank je wel. We komen straks nog uh, met meer vragen van het publiek bij je terug. kunnen we aan de hand van de zogeheten deugde-ethiek... terugkijken naar het gevoerde beleid. Wat kunnen we ermee, een nieuwe crisis, zoals klimaatverandering? En tegelijkertijd is de vraag hoe zich dat verhoudt... tot de wispelturigheid van de massa en de waan van de dag. Veel mensen hunkeren immers meteen naar vooruit... en vergeten wat er is gebeurd. Maar missen we daar niet iets? We vragen het Paul van Tongeren, filosoof en emeritus hoogleraar... wijscherige ethiek aan de Radboud Universiteit... graag een hartelijk applaus voor de denker des vaderlands... Dankjewel. Ja, Wij werden uh, geïntroduceerd aan het begin van het programma als experts. Uh, nou zie ik mijzelf als filosoof niet meteen als een expert überhaupt niet... en zeker niet als het gaat om corona. Maar het kan geen kwaad om ook daarover te proberen na te denken. Ik denk dat wat de filosofie doet eigenlijk op de eerste plaats is proberen een, een spiegel voor te houden. Filosofie is wat mij betreft een oefening in zelfkennis... Niet alleen persoonlijk, maar ook zeg maar, culturele of maatschappelijke zelfkennis. En op die manier zouden we ook kunnen kijken naar wat deze pandemieperiode ons nu over onszelf heeft geleerd. Zijn we veranderd door de pandemie? Ik denk eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de pandemie, hoe vervelend het allemaal ook was en hoe lang we het ook vonden duren eigenlijk toch te kort geduurd heeft, eigenlijk ook te weinig ingrijpend is geweest... om te kunnen zeggen dat we daardoor nu echt veranderd zijn. Maar wat wel gebeurd is, is denk ik dat wij door die pandemie... bepaalde trekken zichtbaar hebben laten worden... van veranderingen die al veel langer bij ons gaande waren. Dus datgene wat er met ons als samenleving aan de hand is... dat zien we denk ik dankzij door die pandemie ineens duidelijker, scherper nog dan voorheen. Ik wil proberen daar een paar voorbeeldjes van te geven... door inderdaad het perspectief te kiezen van de deugdethiek. Dat is maar één vorm van ethiek. Er zijn natuurlijk allerlei andere benaderingen in de ethiek. Euh, maar je kunt in tien minuten maar een paar dingen zeggen. Euh, ook over de deugdethiek zou veel meer te zeggen zijn... dan die paar woorden die ik er nu aan kan wijden. Ik concentreer me maar op twee... Typische kenmerken van de deugdethiek. En dat is op de eerste plaats dat het in de deugdethiek eigenlijk meer gaat om houdingen dan om handelingen. De meeste ethieken zijn eerder gericht op handelingen. Wat moet je doen? Wat moet ik doen? Wat mag ik doen? Wat had ik niet mogen doen? Enzovoort. In de deugdethiek gaat het eerder over houdingen. De deugdethiek zal zeggen, kijk die handelingen... Dat, dat, die handeling dat is het einde van de pijplijn bij wijze van spreken. Er is al heel veel daarvoor gebeurd wat heel erg bepalend is voor de manier waarop we handelen. De manier waarop we iets waarnemen, de manier waarop we reageren op datgene wat we waarnemen. Allemaal voorafgaand aan wat we doen. Dat alles wordt voor een belangrijk deel bepaald door onze houding, door onze attitude, door onze aangeleerde karaktertrekken zou je misschien kunnen zeggen. De deugdethiek kijkt eerder naar die houdingen dan naar de handelingen. Een tweede ding waar ik daarna even op terug zal komen... is dat de deugdethiek eerder zal spreken in termen van waarden... waarden waaraan we ons oriënteren... dan in termen van normen die we moeten volgen, die we moeten inlossen. En ook dat beeld, dat element van de deugdethiek... kan misschien iets opleveren als we vanuit dat dubbele perspectief beide van de deugdheid die kijken naar wat er met ons gebeurd is of wat er omtrent ons zichtbaar is geworden door de pandemie. Als ik eerst kijk naar die houdingen. Er zijn ongetwijfeld veel meer dingen te noemen, maar ik beperk me tot twee. Het eerste wat eigenlijk opmerkelijk is, denk ik, is het enorme ongeduld in eigenlijk alle betrokkenen bij de pandemie. Zowel degene die, er, die leiding moesten geven aan het beleid. Als ook degene die, daarop, die zich moesten voegen naar het beleid. Die daarvoor waren of die daar tegen waren. De medici, de, natuurlijk ook de, de, de medisch technici die gewerkt hebben aan, aan het vaccin. Alles moest zo gauw mogelijk. En natuurlijk, dat spreekt eigenlijk vanzelf. Dat het zo gauw mogelijk moet. Want we hadden ergens last van. Maar tegelijkertijd is kenmerkend hoe dat ongeduld eigenlijk, ik denk dat je kan zeggen... disproportioneel is ten aanzien van de haast waarmee we al gewerkt hadden. Er is nog nooit, heb ik begrepen in de geschiedenis van de eh, vaccintechnologie... als ik het zo mag aanduiden... er is nog nooit zo snel een vaccin tot stand gebracht als dit keer. Ik geloof vijf keer zo snel als de, de, de, de eerste die daarna komt. En niettemin duurde het te lang... Niettemin waren we ongeduldig. Dat ongeduld is niet ontstaan door de pandemie, maar dat ongeduld is nog sterker zichtbaar geworden door, onder de druk van uh, die pandemie, denk ik. Alles moest zo snel mogelijk. Ook de versoepelingen moeten zo snel mogelijk. En de versoepelingen beginnen nog niet of de volgende stap moet zo snel mogelijk. Alles moet zo snel mogelijk. En opnieuw, dat is van de ene kant volstrekt vanzelfsprekend, zou je kunnen zeggen. Zo, zo ervaren wij allemaal. Tegelijkertijd is het opmerkelijk. Opmerkelijk omdat je daarin ziet dat we opgejaagd worden. Dat we misschien onszelf opjagen. Dat precies dat ongeduld zo'n vanzelfsprekendheid krijgt. Dat we het haast niet eens meer opmerken dat we ongeduldig zijn. Tweede kenmerk. Opnieuw, in termen van een houding het wat ik wel genoemd heb, het cijferfetischisme. We zijn op een onwaarschijnlijke manier geïnteresseerd geraakt in cijfers. En ik zeg we, want zowel voor het ongeduld als hiervoor geldt dat het bij mij niet anders is... dan bij anderen die ik heb gezien in de wereld om mij heen. Wij waren geïnteresseerd en we zijn nog steeds geïnteresseerd in cijfers... op een manier die nog nooit vertoond was, denk ik. Had u zich kunnen voorstellen, anderhalf jaar geleden dat u elke dag rond kwart over drie even op nu.nl gaat kijken... om te zien wat de cijfers van vandaag zijn? Had u zich kunnen voorstellen dat u elke dag opnieuw wil weten... hoeveel besmettingen, hoeveel eh, IC-opnames, hoeveel ziekenhuisopnames... hoe de grafiek zich verhoudt eh, tot de grafieken van andere landen enzovoort? We zijn op een onwaarschijnlijke manier geïnteresseerd geraakt in die cijfers. Gefixeerd geraakt op cijfers. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Opnieuw, dat is iets wat niet pas door de pandemie ontstaan is. Maar de pandemie heeft iets versterkt wat al langer gaande was, denk ik. Die fixatie op cijfers heeft, vermoed ik, iets te maken met een soort verlangen. Ik denk een illusoor verlangen. Dat je op het moment dat je iets in kwantiteit kan uitdrukken... op het moment dat je iets cijfermatig kan vastleggen... dat je op dat moment een zekere grip hebt... Op datgene waaraan je, waarover je de grip dreigt te verliezen. Het is een zekere beheersingsdrang die daaruit spreekt, lijkt me. En hetzelfde geldt natuurlijk voor andere metaforen die veel gebruikt zijn in deze tijd. Het dashboard, de routekaart, het stappenplan. Het zijn allemaal uitdrukkingen die suggereren... als we ons nou maar goed richten op dat soort elementen, dan, dan krijgen we grip op... ja, waarop? Op datgene wat ons op de allereerste plaats heeft getroffen als iets ongrijpbaars, als iets waar, waar we geen controle over hebben. En in plaats van te denken aan, gewoon te raken aan, te oefenen in de omgang met het onbekende, het ongrijpbare, datgene wat ons overvalt, in plaats daarvan gaan we ons verliezen in illusies van beheersbaarheid, zoals bijvoorbeeld in, die, in dat cijferfetischisme. Snel nog eventjes naar... Dat tweede kenmerk van die deugdethiek. Dat het eerder een oriëntatie op waarde is dan een herinnering aan verplichtende normen. Kijken we welke waarden ons nou, welke oriëntaties nou bepalend zijn geweest in onze reacties op de pandemie. Dan lijken daar toch in ieder geval twee kenmerken genoemd te kunnen worden. Ten eerste zijn het veelal denk ik oriëntaties geweest op het heel nabije. In plaats van dat wat verder weg ligt. Ik zal het zo meteen een beetje uitwerken. Ten tweede zijn het heel sterk oriëntaties geweest die met mij, met ons, met hier en nu en ons in deze situatie te maken hebben. En veel minder uh, op het collectief gericht zijn, denk ik. Op het nabije, wij waren zeker op den duur eigenlijk meer geïnteresseerd in dat wat we eindelijk weer eens wilden genieten nu. We wilden nu naar het terras en we wilden nu weer met, met vrienden kunnen uitgaan en weet ik wat allemaal meer. We willen dat nog steeds. Terwijl de oriëntatie op iets verder weg zou kunnen betekenen dat we ons gaan bezinnen op onze levenswijze. Een levenswijze die niet alleen in het gedrang is gekomen door de pandemie maar die voor een deel wellicht ook de oorzaak is geweest van de pandemie... of in ieder geval van de snelle verspreiding daarvan. Die oriëntatie op het nabije in plaats van het verweggen... lijkt één trek te zijn die opnieuw niet door de pandemie veroorzaakt is... maar daardoor wel meer zichtbaar is geworden. En dan tot slot de fixatie of de, de, de focus op onszelf in plaats van het geheel... We zijn zeer sterk gericht geworden, niet alleen op ons zelfbehoud, om ons overleven, op onze gezondheid, op, onze, op ons welzijn, op datgene wat wij nu graag willen hebben. Maar we zijn daardoor, denk ik, op grotere afstand gekomen van de wereld, de rest van de wereld, de andere, andere generaties. De verhouding tussen jong en oud is onder spanning komen te staan. Ook dat zijn elementen die enigszins sterker zichtbaar zijn geworden door de pandemie, denk ik. Dank u wel, Paul, voor deze boeiende lezing. Uh, we hebben tijd voor één vraag uh, weer. En ik ben aan het kijken naar de vragen die we doorkrijgen... thuis van het uh, kijkende publiek. En hier is wel een heel interessante vraag, denk ik. Je spreekt over houding. Nou, een houding cultiveren kost tijd. Ook om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en iemand vraagt, is het nou ongeduld... of raken we steeds meer gewend op onze wenken bediend te worden... Ik zie het woordje of suggereert in tegenstelling. Ik zie de tegenstelling eerlijk gezegd niet. Ik denk ja, wij, ons ongeduld toont zich onder andere daarin dat wij op onze wenken bediend willen worden. Ja. Dus de manier waarop wij reageren op een mogelijkheid dat we die onmiddellijk willen, daar, ja, daarin toont zich denk ik precies het ongeduld. Maar tegelijkertijd, dat is een andere vraag die binnenkwam, uh, is het ongeduld niet ook begrijpelijk? Want er was een, nodige, er was een medische noodzaak, hè? er vielen doden, et cetera, dus er moest ook snel worden gehandeld natuurlijk. Ja, en, en ik, het is goed dat die vraag komt, want als ik dit soort dingen zeg, dan hoor ik mijzelf bijna terug als, als iemand die, die, die zich beklaagt over wat er in de samenleving gaande is of iets dergelijks. Ik ben niet voor niks begonnen met dat beeld van de spiegel. Dus ik hou ons zelf een spiegel voor en zie dan dingen. En, en dat betekent niet dat ik de samenleving, dat ik onszelf veroordeel, laat staan dat ik anderen zou veroordelen. Maar als het zo is, als ik inderdaad terecht meen waar te nemen wat ik, wat ik beschreef dan lijkt me dat van belang voor ons dat we daar eens over nadenken. Als je ineens in je gezicht, in je houding, in je manier van doen... bepaalde trekken herkent... dan is het zaak om eens te kijken... zijn dat de trekken die ik zou willen hebben? Wil ik er zo uitzien? Wil ik mij zo gedragen? Elke. En natuurlijk zit in de benaming ongeduld wel een, wel een suggestie van... misschien is het beter dat we wat geduldiger leren zijn. Prima, laten we daar... Uh... Straks verder over praten. Welkom aan tafel. En de vragen nogmaals kunnen in de chat worden gesteld. We zijn aangekomen bij het laatste programmaonderdeel, de discussie. Ik zie dat er al een hoop mooie vragen uit het publiek zijn binnengekomen. Inmiddels zitten onze sprekers bij ons aan tafel. Welkom allemaal. Uh, blijf vooral jullie vragen stellen. En jullie mogen uiteraard ook op elkaar reageren en elkaar vragen stellen. Ik uh, ga beginnen met een vraag voor Rijn-Jan. Uh, uit een enquête vorig jaar bleek dat driekwart van de mensen bereid was... het uh, vliegtuig minder te nemen, de auto vaker te laten staan... Misschien is dat al wat jij zei, dat mensen dat ongemak beginnen te voelen. Mede dankzij de pandemie. Maar hoe zorgen we nou voor dat we dat vasthouden? Oh, dat is een hele... Alsof ik daar meteen het antwoord op heb. Nou, Het is wel grappig dat jij deze vraag stelt. Omdat dit een thema is wat nu op dit moment sowieso ook leeft bij de overheid. die zien natuurlijk ook dat er... Uh, veranderingen, zijn, uh, zijn, uh, of veranderingen hebben plaatsgevonden Van we zeggen, ja, dus eigenlijk is dat ook wel misschien ook wel goed. Misschien moeten we kijken hoe we dat kunnen borgen, zoals we dat dan noemen. Uh, onder andere dat wij met z'n allen veel meer thuis zijn gaan, we thuis zijn, gaan werken. Nou, dat is natuurlijk fijn, uh, in met file druk, met heel veel andere uh, problemen die we, uh, die we hadden, nou, kunnen we dat misschien behouden. En ik vind het, vind het sowieso eigenlijk al fijn dat die vraag gesteld wordt. Omdat ik weet nog wel in het begin, toen deze crisis er was, die zei... Nou, dat is hartstikke mooi, want nu gaan we allemaal dit soort dingen doen. En dan zullen we zien dat we dat straks allemaal zo meteen blijven doen. Nou, ik denk dat dat een illusie is. Ik denk dat we inderdaad, wat, wat, wat ik net al een beetje aangaf... Daarvoor moet je ook goed gaan kijken van... Maar gaan we dan zo, met, zo meteen ook mensen de gelegenheid geven om goed thuis te blijven? En als mensen straks toch weer op vakantie gaan, wat kunnen we dan aan alternatief bieden? Dat ze inderdaad ook niet gaan vliegen. Want uiteindelijk hoor ik nu alleen maar dat iedereen weer wil vliegen. Want zodra het kan, nou, dan gaan we het doen. Dus een beetje als dat de winkels ja, open gaan, dat we met z'n allen ook in, in, in grote rijen weer gaan. Dus uh, ik, ik, ik denk dat het vooral nu een kwestie is van dat het vanuit, nou ja, in dit geval misschien toch ook de overheid en andere partijen goed gekeken moet worden. Wat is er dan nodig om deze bewustwording van, goh, misschien zou ik wat minder moeten vliegen, om dat te ondersteunen vanuit de context, vanuit de keuzes die we kunnen maken... Uh, om mensen daar een beetje bij te helpen. Want als we het alleen bij hun houding en hun wilskracht gaan laten... dan denk je dat het heel moeilijk wordt. Ja, ja en wat, wat is dan iets wat er nodig zou kunnen zijn? Ja, en dat klinkt echt... Dat is, wat ik nu ga zeggen, klinkt heel flauw. Maar dat betekent uiteindelijk dat je dus gaat nadenken over... Uh, Hey, als we dus niet willen dat mensen gaan vliegen, dan kunnen we dat wat aan ze vragen. Maar dan moeten we misschien vliegen ook wat minder aantrekkelijk maken. Dan moeten we vliegen misschien gewoon uiteindelijk ook de prijs laten zijn die het eigenlijk behoort hebben. Want dan ga je krijgen over wat kost vliegen nou eigenlijk feitelijk. Wat kost het op co 2 uitstootniveau? Dus we gaan een ander afwegingskade. Ik noemde dat net al een beetje. We hebben nu wel in al ons beleid zit nu de afweging van die afstand. Ja. He, we gaan winkels open doen of het museum mag misschien wel open. dat zou hartstikke fijn zijn. Maar dan wel met voldoende afstand. Nou, is dan oké, we mogen weer vliegen. Maar dan wel met in het oog dat we maar een geringe aantal CO2-uitstoot mogen reduceren. Dus dat gaan we meenemen in de nieuwe regelgeving rondom vliegen. Dus als je dat niet doet en je schuift die klimaatdoelen van 49% in 2030... schuif je gewoon elke keer opzij en je laat iedereen weer doen wat ze mogen doen. Ja, dan is het niet gek dat we ergens uh, rond 2028... Vaststellen dat het wel heel erg lastig gaat worden met die 49%. Dus die moet je nu vanaf dit moment in al je beleid en je maatregelen mee gaan nemen. Ja. Paul, um, het woord houding is gevallen hier. Hè? Um, en en, en Rijn-Jan, je hebt het over die toch wel de overheid, die hier toch als een, als een soort van externe autoriteit moet optreden en, en, en moet handelen op dat jij... Als een hoeder, vind ik. Hoeder. Ik, vind, ik vind een overheid is de hoeder van de toekomst en de samenleving. Prima. Dat kunnen we als individu niet zo heel eenvoudig namelijk. Maar tegelijkertijd is een houding, lijkt me iets. Dat moet je juist als individu, moet je dat uh, jezelf uh, uh, aanleren. Uh, wat, wat vind je, van wat Rijntjan daarvan zegt? Het lijkt me heel terecht om, uh, om hier uh, de overheid aan te spreken. Maar ik zou dan bij overheid... Niet op de eerste plaats denken aan de regering, maar aan de eerste, op de eerste plaats aan het parlement. Dus ik denk dat wat, want het is een feit en ik merk ook dat als, als ik spreek zoals ik net gedaan heb, dat het heel erg lijkt gericht te zijn op individuele personen die allemaal zouden moeten proberen om iets aan hun ongeduld te doen of iets dergelijks. En ik heb genoeg ervaring om te weten dat het zo niet gaat. Dat je inderdaad dwangmiddelen nodig hebt. We hebben allemaal de touwen van Odysseus nodig om ons te beschermen tegen onze individuele verlangens enzovoort. Dus we hebben die overheid nodig. Maar die overheid die zou dat moeten doen op een manier, denk ik, die veel meer tegelijkertijd weerspiegelt. En ook weerspiegelt wat, de wat onder de bevolking leeft en die bevolking inderdaad ook vormt. En dat moet gebeuren volgens mij op de eerste plaats in het parlement. Als je de geschiedenis van de ander, afgelopen anderhalf jaar kijkt van parlementaire debatten die iets met corona te maken hebben, dan is dat denk ik een beschamende vertoning. Daar is gesproken over een uurtje meer of een uurtje minder. Daar is gesproken over het aantal stoelen, over de afstand of het anderhalf of één meter moest zijn. Daar is gesproken... Dat er meer moest gebeuren, dat er minder moest gebeuren. Daar is eigenlijk op geen enkele manier, op geen enkel moment gesproken... over de fundamentele kaders van waaruit maatregelen dan door een regering genomen kunnen worden. Die fundamentele kaders die moeten bepaald worden in het parlement. Het parlement als de eerste wetgevende instantie in het land. Dat parlement moet een fundamentele discussie voeren over wat wij rechtvaardig vinden... als het gaat om de verhouding tussen rijk en arm om de verhouding tussen jong en oud bijvoorbeeld. Allemaal dat soort van kwesties. Daar moet in het parlement over gesproken worden op een grondige manier. En het parlement dat daarover spreekt... heeft precies die twee richtingen in, in, in zijn uitwerking. Enerzijds naar een regering toe... en daar moet je op die manier dan wetten gaan invullen. Anderzijds naar de bevolking toe. Dit is waar wij voor staan als gemeenschap. Niet als individuele consumenten. Parlementariërs op dit moment spreken... De mensen in het land, zoals ze tegenwoordig heten, niet meer de burgers... maar de mensen in het land, die worden aangesproken als individuele consumenten. En natuurlijk wil ik als individuele consument wil ik vliegen zo gauw ik maar kan natuurlijk. Maar als burger, dat wil zeggen als lid van een gemeenschap... weet ik dat er meer op het spel staat. En als zodanig moet ik aangesproken worden door de parlementaire. Dus in de politiek, maar dan vooral in het parlement moet een discussie gevoerd worden over die fundamentele kaders volgens mij. En die moet zowel vormend zijn naar de burgers toe... als ook opdrachtgevend of leidinggevend aan... wat, wat de uitvoerende macht de regering dan uiteindelijk gaat doen. Helder. Minder vliegen afvangen en meer uh, fundamentele vragen stellen. Ja. Mm -hmm. Ik ga naar een vraag voor Katrien, die binnen is gekomen. Hoe kunnen we, uh, is het is precies onderzocht wat de impact is geweest... van de sluiting van de verpleeghuizen... En wat kunnen we hiervan leren? Hoe gaan we dit de volgende keer doen, mocht er een volgende pandemie komen? Ja, er zijn uh, verschillende onderzoeken met ook verschillende uh, focus geweest. Uh, wat duidelijk is, is dat het gewoon heel heftig is geweest. Sowieso ook uh, de corona in uh, verpleeghuizen heeft heel veel uh, doden uh, opgeleverd. Uh, in negatieve zin natuurlijk. Um, ja, en wat we volgens mij er vooral van moeten leren is dat die sociale contacten zo ontzettend belangrijk zijn. En dat mensen zelf er ook echt behoefte aan hebben van ja, al mag er maar één iemand hè, per persoon binnenkomen. Dat dat zou al ontzettend veel schelen. Ja. Plus natuurlijk dat we echt met mensen moeten praten van wat, wat is voor ieder individueel uh, toch belangrijk. Zodat daar uh, op maat uh, beleid uh, voor gemaakt kan worden. En dat kan volgens mij op het niveau van verpleeghuizen. Uh, zou dat heel goed kunnen. En dat vind ik ook in aanvulling op uh, wat jij net zegt. Van, uh, tuurlijk heeft het parlement ook een opvoedende uh, rol naar burgers toe. Maar tegelijkertijd moet, de, moet het parlement ook wel zorgen... dat ze heel goed doorverbonden zijn en heel goed horen... Uh, wat er in de samenleving leeft en waar de behoeften... en waar de mogelijkheden ook zitten. Ja. En is, is dat dan iets dat in het begin van de, in, van de eerste lockdowns is misgegaan? Was er onvoldoende voeling met wat er in die verpleeghuizen gebeurde? Ja, volgens mij is er heel erg vanuit goede zorgen uh, die verpleeghuizen gelijk uh, dicht gedaan. Want ouderen moeten beschermd worden en uh, die, daar moeten we niet bij komen. Uh, maar tegelijkertijd zijn daar soms wel uh, opvallende keuzes gemaakt. Want het personeel moest bijvoorbeeld wel zonder uh, beschermende middelen werken. Ja. Zelfs als ze wat verkouden waren. Hè. Wij moesten allemaal dan thuis blijven, maar personeel in verpleeghuizen, ja, dat kun je niet missen. Dus die moesten maar gaan werken. Dat, ja. dat is natuurlijk een hele... Kromme situatie. Dus ik denk wat dat betreft dat het heel goed was geweest... als we meer met uh, medewerkers, maar ook met ouderen en hun naasten zelf uh, hadden gesproken. Ja, dank je. En waarom doen we dat dan niet? Omdat het kennelijk toch ingewikkeld is. Het is veel makkelijker om met uh, gelijkgestemden te praten. Met ouderen moet je vaak net wat meer uh, rust nemen. Uh, het gaat net om wat andere vragen. Uh, je moet er gewoon de tijd voor nemen. Die ontbreekt vaak ook. Um, maar tegelijkertijd, als mensen het eenmaal doen... Hè, wij leren zorgverleners bijvoorbeeld ook om uh, gewoon een open gesprek met ouderen aan te gaan... om te vragen wat is de kwaliteit hier en wat zou er verbeterd kunnen worden. Ja, daar worden zij, komen zij heel rijk van terug, de medewerkers dus vooral. Mm -hmm. okay, dus het is de moeite waard. Rijntjan, uh, uh, we hebben een vraag binnen. Gedragsverandering is enorm ingewikkeld. Nou, daar weet je alles van natuurlijk, <laughs> dat dat zo is. Uh, wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste dingen die hebben we hebben geleerd van de coronacrisis? Als het gaat om bijvoorbeeld de klimaatcrisis, wat kunnen we daar nou, nou precies meenemen? Ja, dat is echt, ik, nou ja, ik vind het heel moeilijk omdat er is heel veel. Het is maar net welke, welke, welke keuze je hierin maakt. Maar laat ik in ieder geval mijn eigen verbazing dan maar eens mee starten. Is dat uh, we hebben wel heel lang. Uh, uh, ...gedacht ook vanuit de gedragswetenschappen, dat uh, er was het wel een soort stroming. Hè? Je moet mensen voornamelijk proberen om een beetje te verleiden, richting het goede te doen. Je moet ze uh, misschien ook in de keuzearchitectuur voor hun vooral gemakkelijk maken. Maar, en dat vind ik wel mooi, dat raakt wel een beetje misschien aan wat Paul ook zegt. We zijn een beetje vergeten dat we mensen misschien ook gewoon moeten aanspreken... ...op belangrijke waarden in de samenleving. En gewoon de impact die het heeft gehad op het moment dat daar een overheid is... ...die zegt van, jongens, er is iets gaande... Dat vinden wij. Daar maken we maken ons ongelooflijke zorgen over. We hebben hier een wetenschapper die gaat ons helpen. We gaan samen eens kijken hoe we dit kunnen aanpakken. Iets dat voor de samenleving. Zo'n soort impact dat je daar een bevolking op aanspreekt. En dat je ook benoemt dat je daar zorgen over hebt. En het mooie is dat er net afgelopen jaar ook een heel mooi. Artikel is verschenen, wat ook laat zien, zeker richting de klimaatcrisis... wat de waarde is van uitdrukken dat daar zorgen over zijn. En dat die zorgen, die vinden mensen belangrijk. Want als je op het moment dat je je zorgen maakt, zeg je ook... ja, dat kan ik niet alleen. Dus heb ik anderen nodig, wil ik ook graag naar een overheid met mij gaan meedenken. Hoe kunnen we dit wat ik heel erg belangrijk vind, namelijk het leven wat ik nu heb... Dat vind ik heel belangrijk. Het gekke is, als ik dit leven wat ik nu heb heel belangrijk vind... dan zullen we met z'n allen massaal ander gedrag moeten gaan vertonen. Daar zit een soort rare paradox in. Maar daar hebben we gewoon de overheid bij nodig om dat in gezamenlijkheid te doen. En dat vond ik wel echt fascinerend om te zien, zodra dat gebeurt... een overheid spreekt zich uit, dan gaan we in één keer massaal met z'n allen mee. Dan zeggen we, nou ja, klaarblijker is het heel erg belangrijk. En alleen om dat dan weer vast te houden, nou, dat is gebleken dat dat ook heel lastig is. We gaan even een maandje of twee alleen samen, nou hartstikke goed... Maar om dat dan vervolgens ook duurzaam te maken, daar heb je weer een ander proces voor nodig. En dat, dat, dat, nou ja, dat is tot de dag van vandaag, blijkt dat dus heel erg complex te zijn. Zo. Mag ik? Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ik ga vooral je gang, Paul. Zou het niet ook zijn, omdat we in het begin... Want die, die saamhorigheid, als we het even zo noemen, van het begin is heel opmerkelijk. Zeker gezien wat er daarna gebeurde. Zou dat niet ook zijn, omdat... Uh, omdat toen het overleven op het spel stond. Dat wil zeggen dat er gewoon simpelweg een angst was. We kennen allemaal nog de beelden van vrachtwagens vol met lijkkisten in, in, in Italië. En ineens zie je dat dichterbij komen. Ik herinner mij dat, dat ik op een bepaald moment dacht, ochtends toen ik de radio aanzette. van, Oh, die leven allemaal nog, die mensen die ik hoorde. Alsof de een na de ander dood zou vallen. Natuurlijk overdreven, maar er was echt iets van een angst voor het overleven. En het is niet zo dat we toen edelmoediger waren of solidairder waren. of iets. Het was gewoon puur de angst. En naarmate die angst verdween, omdat je zag dat het toch wel lang duurde en dat je wel besmet kon worden, maar goed, of je ook echt ziek zou worden... dat is nog te vragen, enzovoort, enzovoort. Verdwijnt die reactie van, we moeten wel heel erg oppassen. Nee, dan, Vanuit dezelfde motivatie eigenlijk, maar dan wordt er iets anders een bedreiging. Namelijk dat ik niet meer gewoon op het terras mijn pilsje kan drinken. Dat maar... wordt dan... Zeg je dan dat het dus geen solidariteit in het begin was, maar eigenlijk gewoon angst? Ja, denk ik, ja. Ja, ja. ja maar vanuit die angst wel de behoefte om het samen op te pakken. Dus ik, vind, ja. ik ben het met je eens dat dat misschien niet... Uh... Solidariteit op zichzelf als een belangrijke factor. Maar je ziet wel zodra er serieuze zorgen ontstaan. ...of een, een vraagstuk wat je ook niet in je eentje op kan lossen. Want dat vind ik wel erg belangrijk. Dat geldt zowel voor het klimaat als voor dit virus. Dat kan ik niet alleen. En dan voel je ook de behoefte. Nou, laten we dan ook dat ook samen gaan doen. En wat ik wel belangrijk vind om toch nog wel te benoemen. dat uh, die zorgen die waren al aan het groeien en uh, je, je, als je ziet het verschil in nieuws wat we zijn gaan lezen tussen januari en maart, dat is echt gewoon dramatisch. We zijn dus echt al die informatie wilden. Nou, ik zou hopen dat we dat rondom het klimaat ook gaan doen. Dat doen we niet. Als ik daar soms wat vraag, dan weet mensen eigenlijk niet hoe dat precies zit. Terwijl ineens ging, ga ik met mensen het over r waarden en over flatten the curve. Nou, ik zou willen dat ik dagelijks over dit soort thema's rondom het klimaat met mensen kon praten. Dus mensen hadden ook de behoefte aan grip. Hè. Ik vond dat jij noemde ook al zo'n grip, die wilden ze hebben. Maar dan is het dan ook, en dat vond ik opmerk, hebben we uiteindelijk een autoriteit nodig in dit geval een minister-president die de State of the Union... om te zeggen, oh, nu is het echt serious business. Nu ga ik ook thuis blijven. Toen hij die eerste keer zei, we mogen geen handen schudden... en ik dacht, daarna nog lachend naar mijn werk gaan... omdat hij ook een beetje lachend toch nog ongeluk ja, van dit is, ja, zo erg zal het dan nog niet zijn. Ja. Maar een week later stond hij in een keer in zijn kamer ons serieus... oh, nu is het echt serious business. Dus ik wel heb een ook, mooie ja. aanvullende vraag van iemand... dat die zegt, uh, er werden best wel stevige be uh, maatregelen genomen... tijdens de coronapandemie. Moeten we voor de klimaatcrisis niet ook zulke draconische... ...maatregelen nemen, We moeten basismaatregelen voor het klimaat komen. Uh, ja, kijk... Ja, natuurlijk. Maar alleen, wat we ook hebben gezien... als wij alleen maar draconische maatregelen nemen... en die kan je niet met een bepaalde waarde laden... en je krijgt daarin een samenleving die gewoon... we zitten in een democratische samenleving. Het is niet een samenleving waarvan ik als dictatuur kan bepalen... dit is hoe het gaat. Als dan de weerstand ontstaat... dus dat moet je wel echt in verbinding met die samenleving doen. Daarom vind ik ook wat de commissie Brenninkmeijer... heeft een heel mooi advies geschreven. Ik zou echt willen dat ieder lid in het parlement... dat eens even van voor tot achter gaat lezen. Want het staat heel mooi wat het belang is om dit in samen spraak met burgers te doen. Ik zeg ook letterlijk, geef burgers een skin in the game. Hè. Neem ze, ne, laat ze verantwoordelijkheid pakken voor deze opgave. Dat ze hem ook kunnen dragen. In plaats van dat wij maatregelen op gaan leggen. Want ja, dan gaat het schuren op zo'n niveau. Dat we op al veel andere vlakken. Nou ja, je hebt het meegemaakt in de zorg. Dan ga je op andere vlakken ga je zoveel andere problemen creëren. Ja, dat het niet meer in verhouding staat. Dus het moet wel echt in verbinding gaan. Even een vraag. Over, je hebt het over, over, over het belang van autoriteit. Ik vraag me af of daar misschien ook een bepaalde rol zit voor ouderen. Ook als het gaat om, om, om klimaatverandering. Men spreekt dan vaak over toekomstige generaties. Hoe betrekken we die erbij? Maar dat is ook de generatie van de ouderen. Hebben die daar een bepaalde verantwoordelijkheid in... Ja, en voelen ze die ook. Uh... Voelen ze die ook inderdaad, ja. ja, ja. Nou, ja dat is goed. nou ja, net als iedereen, heeft, hebben, ouderen zijn gewoon vol, volwaardig burger in de maatschappij. Dus zij hebben net zoveel verantwoordelijkheid als ieder ander, denk ik. Um, um, ja, wat was je vraag precies? Nou, misschien het ouderen die, nou ja, de, de, als het gaat om bijvoorbeeld de langere termijn. Hè? Uh, ouderen zijn misschien wat, wat meer, zijn meer uit het actieve leven gestapt. Uh, kunnen misschien daarin een bepaalde rol spelen? Ik zeg maar wat. Ja, die, die kunnen natuurlijk wel een bepaalde rol spelen. Maar tegelijkertijd, uh, ja, hun toekomst is natuurlijk korter dan die van uh, jongeren. Ik denk dat ze het goede voorbeeld zouden kunnen geven. Um, en daarover in gesprek kunnen met uh, uh, jongeren en anderen. Uh, hun ervaringen delen. Um, maar ik zie daar niet per se, uh, ook mijn vakgebied niet. Hè? Ik, ik spreek met ouderen over zorg en hoe het is om verzorgd te worden. En dan komt niet automatisch het onderwerp klimaat naar boven. Nee. Eigenlijk nooit, moet ik eerlijk zeggen. Dat oh, okay. ja, is eigenlijk ook wel. Ja, het is wel heel grappig dat uh, ik het ja. ik heb, ik, weet je het zegt. Ik stel zo lang te hopen dat er een keer niet een Youth for Climate, maar dat gewoon. Opa's en oma's met de kleinkinderen samen. Want dat zijn wel net, ja. de, net de twee groepen die nog ja. niet in de fase zitten waar alle besluiten genomen worden. Maar er zitten wel, het zijn wel de ouders en de kinderen van degene die wel die besluiten aan het nemen zijn. Dus ik, ik zit zo altijd, laat die nou samen hand in hand eens een keer dat museumplein. Misschien niet nu, nou ja, dat is een wat, beetje kwetsbaar, maar wel heel graag. In de technologie vinden die elkaar. Hè? Als oma een iPad krijgt, ja. gaat het kleinkind het uitleggen. Ja. Dus als ja. je daar de, de, ja. het klimaat op... Ja, wie weet. Paul, oh, je bent grootvader, weet ik uit een trouwbare man. Ja, ik representeer de ouderen hier. <tie> nee, Twee dingen. Eén, ik denk dat je niet moet onderschatten... wat de ouderen precies op dit punt, als het om het klimaat gaat... leren van de jongeren. Ik ben zelf in ieder geval heel duidelijk veel meer milieubewust geworden... door mijn kinderen en mijn kleinkinderen... dan zij dat door mij geworden zijn. Dus er is wel degelijk iets ook aan die andere kant werkzaam, denk ik. Ja, ja. Uh, maar een tweede ding, een beetje van de andere kant. Ik denk wel dat ouderen ook, in de mate dat ze goed opgevoed worden... door hun kinderen en kleinkinderen... Uh, inderdaad dan een eigen verantwoordelijkheid en een eigen taak hebben. En ik heb de indruk dat, dat in de samenleving daar inderdaad... Uh, de aandacht voor ontbreekt eigenlijk, of, of vermindert. Ik, ik denk nu even... om. Verbinding te leggen moet Je moet het Paul, Je moet even een, een mooie afsluitende zin maken. Oh. Want <laughs> over de tijd heen. Oh ja. <laughs> nou ja, de, de, dus die, die recente discussie over programma's op, op de televisie... die weg moeten omdat er te weinig jongeren naar kijken. Ik denk dat dat dwaas is. Ik denk dat we in onze samenleving niet voortdurend moeten kijken... of we jongeren wel ergens bij kunnen betrekken... en de dingen kunnen aanpassen aan de cultuur van de jongeren. Integendeel, al die jongeren worden vanzelf ouder. En we moeten zorgen dat we die ouderen inderdaad ook... Ook, ook ondersteunen en een volwaardige plaats in de samenleving geven. Bijvoorbeeld door die wel te geven datgene wat zij dan... Uh, als, op het moment dat zij met hun kinderen en kleinkinderen spreken... weer kunnen gebruiken. Dankjewel, Paul. En dank uh, Katrien en Rijn-Jan. Uh, de tijd gaat ontzettend snel. Uh, het, ik vind het een heel boeiend en uh, interessant uh, gesprek geworden. Uh, wij zitten aan het einde, maar... We stoppen niet zomaar, want we hebben nog een, uh, een dessert. Namelijk uh, singer-songwriter Colin Hoeve, die nu op dit moment plaatsneemt... Uh, heeft blijkbaar het talent om dit samen te vatten in één lied... met een tekst en dito uh, uh, muziek. En ik ben alleen al benieuwd of de muziek meer mineur zal zijn of majeur. Dus uh, Colin, het is, uh, het is aan jou. Yes. En we beginnen mineur... Maar je weet nooit waar het eindigt, Dat is het, hè? Okay. Welke lessen kun je leren uit deze pandemie? Er is collectieve actie nodig voor je resultaten ziet. Is er draagvlak voor verandering, zowel het virus als het klimaat? Willen mensen nog wel meedoen als het om hun eigen leven gaat? Rijnt Jan die legt de puzzel waar betrokkenheid begint. Hoe vormt actie die je nu doet onze toekomst? De oudere bestaat niet, leeftijd zelf is relatief. Katrien Luijks onderzoekt vooral hoeveel zorg men nog geniet. Een mensgerichte aanpak, eigen keuze staan centraal. Maar ineens was daar de lockdown van bovenaf bepaald. Nee, niemand op visite, maar dat contact doet juist zoveel. Het gevoel dat niet naar een noodkreet werd geluisterd. Hoe gaan we verder na corona? Wat hebben wij geleerd van deze tijd? Helpt anderhalve meter afstand? Draagt dat bij aan ons verstand? Of zijn wij straks al die inzichten weer kwijt? Hoe gaan we verder na corona? Hoe komt de wereld weer bijeen? Gaan we samen voor een toekomst, waarin het voor de wereld goed komt? Het moet wel samen, want je kunt het niet alleen. Cijferfeticisten nog nooit zoveel gezien. De, de, de denker van ons land stelt telt het ter sprake. De verlangen naar controle, beheersingsdrang ten top. Het geduld massaal verloren, de resultaten staan voorop. Zorg liever voor het nabije, zoveel zin in dat terras. Maar misschien kan onze blik toch naar de toekomst. Hoe gaan we verder na corona? Wat hebben wij geleerd van deze tijd?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 Heb geduld, ga in gesprek, want samen dat is echt de moeite waard. Bouwen samen aan een toekomst voor elkaar.